Ik van juist, ik dacht nog Proficiat. Op een dag kwam er een kindje hier binnen uh, die uh, tegen mij zei tijdens het gesprek van juf, maar jij kan ook lachen. En ik dacht van ja, tuurlijk kan ik lachen. Ik lach heel veel. Uh, jammer genoeg zag dat kind heel vaak de boze directeur. Was je jarig? Ja. Ja, wanneer? Uh, maandag. Maandag. En heb jij het ras gevierd? Zij mogen elke keer zelf een kaartje kiezen. Ik schrijf er gelukkig verjaardag op. Ik schrijf er op hoe oud ze worden en het aantal streepjes. Met die kaartjes hebben we eigenlijk een manier gevonden om ook uh, op een andere manier de kinderen uh, te zien. Op een toffere manier. Het is uw laatste bij mij hè? Ja. Het jaarlijk middelbaar. Het vraagt super weinig tijd. Twee, twee, drie minuutjes om een kaartje te schrijven, kind eventjes in de aandacht te zetten. Uh, dat is de moeite waard. Wil jij een dikke knuffel van mij? Ja. Ja? Kom maar hier. Een hele gelukkige verjaardag, Mathis. Dank je.